Dat je kijkt naar deze week vlog. In deze week vlog heb ik onze gesponsorde deken van Bukas een aantal keren laten zien. En wat wil nou, als ik met Verona rij, als ze de eerste recaptext op heeft gehad, dan kan ik vrij snel al met haar aan het werk. Ze loopt bij het voorbaat al lager met haar hoofd. En ik kan er makkelijker aan de teugel gaan rijden. En een beetje verzamelen. Als ik dat niet doe, ben ik nou, met recuptext misschien 10 minuten kwijt. En zonder recuptext een half uur. Zelfs als ik de methode van Roosdijsing toepas. Uh, in het begin was het 20 minuten. Maar inmiddels is ook dat na een half uur alweer. Dus in die zin uh, is het een deken die, ja, die activeert het paard gewoon alvast. En ik hoef niet korter te rijden. Maar voor corona is het wel fijner omdat ze dan minder uh, gespannen is, meer ontspannen is natuurlijk. En haar rug dus opdeelt om vervolgens wat meer te verzamelen. Nou, en was omhoog te brengen. Dus gewoon betere werking van de spieren. Onze lieve sponsor Bukas, uh, die stelt een deken voor één van jullie beschikbaar. Dus je kunt een deken winnen. Uh, en wel op deze rekentekst natuurlijk. Wat moet je daarvoor doen? 1. Geabonneer zijn op hart van paarden. 2. Deze video delen. En als derde, om uh, je probleem te vertellen waarvan jij denkt dat de Recaptext daarvoor een oplossing zou kunnen zijn. Dus heb jij een paard met misschien iets uh, zoals corona, die wat langer nodig heeft om wakker, of wakker, om warm te worden. Uh, of misschien heb jij wel andere spiergerelateerde dingen of andere dingen waarvan je denkt, nou, daar zou die Recaptext best wel eens een oplossing voor kunnen zijn. Zet dat dan in je e-mail, doe daarbij een screenshot van het feit dat je op ons geabonneerd bent. En dat je onze, deze video, deze weekvlog, hebt gedeeld. En dan uh, maak jij kans op de Recoptext. En wij maken de winnaar bekend. Even denken hoor. Je hebt tot volgende week vrijdag. En dan maken we in de volgende weekvlog klaar de winnaar bekend. Dus die week ben jij dan de winnaar ja, van deze prachtige Recoptext-teken zaterdag en de vakantie is voorbij en ik heb mijn camera thuis laten liggen en de oplader zit in de auto en de auto staat in italië dus helaas kunnen we momenteel niet met onze mooie trailer weg want ik heb nu een heel klein autootje een opel carl dus dat schiet niet heel erg op dat is wel heel erg jammer 7 oktober hebben we Boekelo, dus ik hoop dat dan de auto uit italië gehaald is en gemaakt en dat hij gewoon de trailer weer kan trekken anders hebben we dus echt een uh, probleem. Ja, het lijkt ook gelijk wel weer herfst. Klaar is met de zomer, wat jammer is, maar goed. Volgende week schijnt het beter weer te worden. Elisa die uh, gaat ons wat meer helpen, gelukkig. Dus die uh, die helpt met het verzorgen van de paardjes, dus daar ben ik heel blij mee. En ja, iedereen is terug van paniek, terug van vakantie. En nu moeten we dus weer aan de slag. Ja, ik moet mijn oplader nog hebben. Altwin heeft er één besteld voor de, uh, voor de camera. Dus dan kan ik de camera gewoon weer gebruiken. Maar ja, die is nu leeg. Dus nu zal ik het dus eventjes weer met mijn telefoon moeten doen. Zoals ik dat vroeger ook altijd deed. Ja, ik denk dat maandag het normale leven voor iedereen weer gaat beginnen. Maar uh, ja, voor ons eigenlijk vandaag alweer. Tessie is weer herinnerd. met ben het wel, en bezig met uh, de hoefjes, daar is ze, maar wel gaat het gelukkig helemaal weer goed, alle schimmelplekjes zijn weg en alle infecties. je ziet het nog wel, want je ziet hier wel zeg maar waar, uh, kijk dus weer haar aan het groeien, de grootste, en op de beentjes zijn ze witte haartjes gekregen. kijk, daar is dat een hele grote, dus nu hebben we witte haartjes in plaats van blond oskleurig. Maar goed. Dus dat kunnen we wel schoonmaken. En aan het lakken. En aan het lakken. En zoals ik zei, Elisa gaat ons wat vaker helpen. En die is nu hard bezig met de benen van Verona. De Verona die heeft vrij snel last van de achterbeentjes. Oeh, daar moet niet, de telefoon in de rotzai. Dus die is even lekker met betadine aan het wassen. Zo, wij gaan zo rijden. En daarna gaan we naar Kim verjaardag. Wat gaan we nog meer doen? Mmm, soepeten, denk ik. Oh ja, soepeten. En we hebben vanmorgen. Oh, ik ben uit helft, Ja. We hebben vanmorgen een livestream gehad. En als je die nog even naar moet kijken, dan zullen we een ietje invullen. En daar vertellen we wat we gaan doen, hoe de vakantie was. En we hebben heel veel vragen beantwoord. Ja. Heel veel. Nou, zo. Vandaag is Kim jaar tenminste, ze viert haar verjaardag. Dus we hebben weinig tijd om te rijden, omdat we vanmorgen luisteren ook al gedaan hebben. Dus ik pak nu even de recuptex Dat is echt de enige nadeel aan die deken, die naam. Ik weet niet wie hem verzonnen heeft. Het zal vast ook iets heel belangrijks betekenen. Maar ik vind hem lastig. Ik hoop ook dat ik het goed zeg. Maar die de therapiedeken van Buckels, verhalen en dan uuh, water bah. en dan gooi ik die alvast even op dan kan ze alvast een beetje opwarmen terwijl ik de spullen pak en daar zal ik er straks ook mee uitstappen in de stapmolen omdat ik gewoon heel weinig tijd heb vandaag maar ik toch eventjes wil rijden zo ze heeft hem op ik kan ze ondertussen nog even wat eten en alvast een beetje warm worden en dan ga ik mijn spulletjes pakken het is me gelukt ik zit erop Zat je dus ook uh, klaar? Die was eerder klaar dan ik. Dat gebeurt niet graag. Dus trots op haar. Dus soms dan uh, zeg ik: We hebben haast. En dan gaan ze rustig de pony scheren. Maar vandaag was ze heel vlot. En daar is ze dan, hè? Hi. Wat ga je doen? Gaan rijden. Ja, dat snap ik. Oh, nog een keer. Wat ga je doen? Ga rijden. Ja, dat snap ik. En verder? We hebben maar kort vandaag, hè? Ja. Ik ga echt de timer zetten op een half uurtje. Ga jij het er? Ik ga de timer zetten. Oké. Okay. Okay. We gaan dus rijden, even de camera wegleggen. Goed, als je geen tijd hebt, wat ga je dan doen? Springen. Komt ze. Oepa. Misschien kunnen je er nu op gaan zitten. Ja. Daar was ze al. Het was iets sneller dan gedacht. Nou, nog een keer. is een beetje gek gekocht. Maar ja, goed. Als dus wel springt, is het prima. Nou, galoppeer hem nog een keer en dan is het klaar. Maak maar, galoppeer maar gewoon door in plaats van die rare rondjes van je. Rij dan om de innernis heen. Of niet? Het gaat nu heel raar dan. Maar gaat ze naar Groningen of zo. Maar goed, Bel vindt best. En die sprint ik recht. Zo. Zo, we zijn er inmiddels af aan het opruimen. En Vroona en Bel staan even in de stapmolen om uit te stappen. Vronen heeft de recruit op gedaan. Bel even niet, want die kon nog zo snel niet vinden. Nou ja, die hangt dan dikkerrek. Moeten we nog snel meer lopen? Dus daar is Vroon. En daar is ons belletje. En nu gaan we opruimen. We zijn klaar met de paardjes. We zijn nu onderweg naar huis toe. Even douchen, yes. omkleden. En dan Tuckin. maar naar We hebben wel heel snel gedaan vandaag. Maar ja, ik had zelfs bij het rijden een timer gezet. En ik had nog een sprongetje kunnen maken. Ja, dat was wel... Uh, leuk. Eigenlijk niet zo handig vandaag, maar goed. Nou ja, wel nou leuk. Wel leuk, precies. Nou, op, tak in. Ja. Nog wat zeggen? Uh, welkom bij deze week vlog. <lacht> oh, uh, is al heeft opgereden en ik mag nu zelf rijden, dus dat is heel fijn. Er zit een repetekstekertje om, ja. omdat het te lang duurde bij mij. Nou, dat niet alleen maar, het is wel lekker hoorder dan. Van de week had ik het ook al gedaan, En die die in de week dat het goed is. En ze loopt gewoon goed, En de weerstand moet weer wat omhoog. Ik moet ook nog een keer aan het schuiven hoor. Yeah, kusje van Verona! Mijn moeder is net klaar met rijden. En oh kijk, ze staat vooroondjes, staat heel blij te kijken. Tada! Hallo, Patty! Oh, ja, maar ze gaat naar de dierenarts. We gaan even een mond laten doen. Ze moet een hele tent aan Oeh, kijk! Ze heeft. Hier allemaal slijm. Ja, dat is niet erg. Ze dus moesten even ten elkaar elkaar. Dus morgen kan ik even hier naar laten komen. Oké. Ik heb net ook alle zadels schoongemaakt. En ja, het ging ook best goed. Heb jij nog vandaag iets te zeggen, paard? Nou, ik heb kriebel. <laughs> dan gaan we even kribbelen. Niet, oh, doen, niet doen, Verona. Verona gaat nog even in de stad wonen. En dan, om toch de beweging te krijgen, dan ik je weer volgende probleem met de politie. Ja, met een mooie rependekstekentje op. Hoe? jij de remolen zetten, dat? Ja. ja ik ga even wel een vliegendekentje op. Ze heeft nog steeds een beetje last van infecties en dan, als er daar vliegen in gaan zitten, wordt het alleen maar erger. Dus dan een vliegendekentje op. Wat doet deze chum hier? Oké, okay, <laughs> dat moet er even uit. Oké, next een check op de baby. Nu, nee, polder, heet hey, Dekentje zit erop. Ik ben heel dat paaltje aan het springen, graag. We gaan zo naar de springles bij Stefanie en het regent een beetje, dus ik heb voor de zekerheid maar mijn regenjas meegenomen. Ik heb vandaag springles. ik hoop binnen, want buiten giet het. En ik heb wel zin in. Losrijden maar, denk ik. Ja, denk ik. Hop, hop, in gelop. Oh nee, doe maar even stappen. Ja, Zo, les gaan beginnen. Controle over alles. We is het even gecontroleerd. En de jasjes hangen aan de paaltjes, dus we hebben vandaag roze hindernisjes. Okay, dat is toch schattig? Dragen, man. Ja. Nou, we gaan uh, de eerste keer, ik weet niet wat, want dat heb ik even niet gevolgd. Maar ze, ze zal wel over de hindernis heen komen. eens naar achter, beugeltjes netjes uitdrukken. Dan nu al kijken waar je heen gaat. Dus ja, mooi wenden. Mooie binnen uitkomen. Hou je been naar. Achterlooptrijzen in te komen. Heel goed. En steken. Mooi die wending uitbreiden. Dus je mooi recht naar de sport blijft. Kijk naar waar je heen gaat. Mooi binnen uitkomen. Hou je steken. Uitsteken. Eén stappen. Zijn nu maar wenden met ik komt we ben iets te lief. Ik ben te lief, ja. Dus galopperen. Iets ruimere wending nemen daar. Hij sprong daar mooi in de voet van de sprong, Voel je dat? Hij sprong daar mooi in de voet van de sprong, Voel je dat? En je zit nou ook in de goede gelokt. Iets ruimer wenden daar. Opvang op met je maakteur, blijf erin. En steken. Ik stap en hier komen. Ik belonen. Langs. Dus wenden. Zo, en dan ga je nou zo naar binnen toe. Hou iets tegen. Kom maar, een beetje even mee. Kom maar, kom maar. Uitsteken. <laughs> nou, dat je mooi vindt, hij mag daar niet nieuw kap snijden. je wat hij doet? Ja. Dus dan moet je klein beetje met je binnenbeen komen daar. Je mag ook maar één tegenwender. Kom maar iets tegenhouden naar mijn hart. En die benen aan het uitsteken. Goed je dat? Ja. Oké, okay. nou ga je mooi nieuw door. Goed je dat? Ja. Oké, okay, nog één keer. Langzaam galopperen, dan moet je gewoon net zo doen als net niet in draf vallen. Dus je moet nog een op gaan zoeken, dus galoppeer langzaam. Maar hij mag niet in het drap vallen. Dat is jouw oefening begonnen, ja. Dan mag je hand op Dan Doe je hier maar even op de volgende keer iets langzaam galopperen. Dus hou je iets zeven. En dan hou jij tegen A. Tegen A. Langzamer, langzamer, langzamer. En jij blijft even afgelopen zitten. Zo ja, daar ga je langzaam langzamer caliperen. Zo, Dan ga je iets harder. Ga maar een beetje stilzicht. Zo, nou dan maar weer tegen. En weer langzaam. Zo ja, kijk, binnen is langzaam En zo draai je naar dit lijntje toe. Zo, langzamer. En jij je Wat ja, wil jij voor juf dan? Okay, ja, maar ik kom niet tegelijk. Oké, okay, nog één keer. Dan ga ik even meet hebben, ja? Ja. Precies, samen was het net. bij Steven. Ik vond het super leuk, maar ik vond het ook wel een klein beetje eng, want ik dacht hopelijk ga ik wel niet weigeren, maar gelukkig heeft ze dat niet gedaan. Eén keertje. Nou, ja, één keertje inderdaad. Een keertje. Ah. En dat was jouw schuld. Oké, okay, dat was mijn schuld, ja. Ik was te lief. En ik viel mijn benen er niet goed aan. En daardoor weigerde dus. ze. Maar voor de rest ging het hartstikke goed donderdag tussen heeft boodschappen gedaan en ondertussen appeltjes en worteltjes gekocht voor onze paardjes vanmorgen is de dierenarts geweest want verona die hoest weer te veel en die heeft even gekeken naar hoe ze erbij staat en kon eigenlijk niks bijzonders vinden. Eten was in orde, stal was in orde, verder niks bijzonders. Dus ze hebben een longspoeling gedaan. Dat was bijzonder om mee te maken, omdat ze een slang in hun neus krijgen. Waar ze gewoon vijf enorme spuiten water in gooien. En het zal geen water zijn, maar zoiets. En dan vervolgens er allemaal weer uithalen En ze hebben ze dus uh, ja, dingetjes die ze kunnen onderzoeken. En dat duurt ongeveer een week en dan weten we hoe het, uh, of, of er iets zit en anders zullen ze in haar keel moeten gaan kijken want het lijkt niet uit de longen te komen Papi. dus daar moeten we dan eventjes naar kijken ze is toen een beetje gestudeerd voor 400 kilo, ze weegt 5,34 dus, nou, dus hebben we samen drie kwartier gewandeld en daarna heeft ze nog drie kwartier buiten gestaan en nu is ze weer hongerig naar appeltjes en pintjes. Merci. En gaat het prima. Wat wel zielig was, was dat, dat er een paar traantjes over de wangen liepen. Dat vond ik wel echt zielig. Kijk, jij hier weer? Nee, nee dat dus is anders. gewoon kut. Dus ze wordt nu even lekker extra gewend met een pintje en een appeltje. Niet zo te grote stukken, want dan moet er wow. dus straks weer wat uit haar keel gehaald worden. Oh, wat ja, maar, oh ja, je wilt die appel? nee ik bedoel, de wortel? Wortelappel. Allemaal. Het is een appelzakmaker. kwijlen Niet dat hele stuk. Zou ik moet het uit de keel halen? Ze heeft het zelf al gesloopt. Nou, speciaal met je zielig waspaardje. Maar op zich gaat het prima nu met haar. Ze dus moet even een paar dagjes rustig aan doen. En uh, ze krijgt uh, wat spul tegen het hoesten. Omdat dat niet zo lekker is als ze net zo slang in deze gaten. Dus dat. In Bel vrij vandaag. Vroon is vrij vandaag. Dus we zijn eventjes hier om te kneuterig te doen denk ik. Ja. Het is vrijdag en dat doet Kim altijd vooral. Maar omdat ze zo hoesten doen we vandaag even longeren. Maar ze deed heel vervelend. Kim heeft wat, wat uh, filmpjes gemaakt. Dus die zal ik er even in plakken. Nou joh. Dus misschien heeft ze ook wat last van haar darmen, dat weet ik niet. Maar we hebben even de recuptekst erop gegooid, zodat de bloedsomloop wat beter wordt. En dan hopen we dat het beter gaat. En ze moeten wel bewegen, want anders krijgt ze natuurlijk weer last van haar buik. En zo blijf je lekker bezig. Nu even snel naar Tess. Zo, het is inmiddels gevonden in de buitenbak. En die gaat even oefenen. Ja. ja. Nee, ze ging wel goed en toen weer niet en toen weer wel. Of niet. Dus nog een keer. Ja. Als je doorgedrukt had, dan had ze het wel goed gedaan. Zo even met de rechter galop. Nee. Die broeken van Montar zijn echt geweldig. Ja, ik voel me net een reclamebureau. Nee! er zijn wat hoger. En daardoor ziet je een soort van normaler. Dus Tess heeft hem nu ook. Ik ben jaloers, want ik wil die ook. Want er is een beetje op. Nou, ze had vandaag een paar keer nodig. De laatste tijd gaat het juist heel snel goed, dat ze meestal in één keer aanspringt. Maar vandaag is blijkbaar niet de dag, dus dan moet het in drie keer. Wat op zich natuurlijk helemaal niet erg is. Want van de rest is het natuurlijk een super brave Bassie. Keurig hoor. Oeh, is leuk Het Is maar heel even, maar toch altijd weer leuk om te zien. En meer ontspannen ook, dus dat is sowieso goed. Nog een keer. Kijk die pony lopen. Kijk Tess is rijden. En het zijn maar hele kleine stukjes. Maar als ze het samen door hebben. Kijk dan. Ja, nu is het iets te veel eruit. Ja, precies. Voelt het. Tegels op maat, Tess. Goed door, ja. Goed zo. Goed doorgezet. Ah, leuk hoor. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet niet dat we de winactie van Bukas doen met de Reketekst deken. Daarvoor moet je dus even ons mailen met een verhaaltje waarom jouw paard de tekst goed zou kunnen gebruiken. Mag ook een pony zijn, want we zijn er echt in alle maten. Uh, even een uh, screenshot maken van dat je geabonneerd bent op ons. En... Even deze video delen. Als je dat allemaal gedaan hebt en naar ons toegemaild hebt, dan hoor je misschien volgende week dat jij de winnaar bent van deze Wikipedia. steken. Uh, voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En heel graag tot morgen. Doeg!